Deel 1. Basisbeginselen Het is lastig om ons op het ouderwetse links-rechts spectrum te plaatsen. Dit komt omdat onze beweging niet is opgezet op basis van tegenstellingen, maar op basis van gedeelde doelen. Het piratenwiel geeft goed weer wat onze basisbeginselen zijn. Alles begint bij empowerment. Mensen in staat stellen om zelf dingen te bereiken en te helpen waar dat nodig is. We zijn liberaal te noemen omdat we staan voor vrijheid voor iedereen... ...zolang dat de vrijheid van anderen niet beperkt. We zijn sociaal te noemen omdat we geloven dat iedereen gelijke rechten en kansen verdient. We zijn progressief te noemen omdat we daarbij buiten de gebaande paden durven te denken. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over directe democratie... ...vrijheid van informatie en het universele basisinkomen. We zijn conservatief te noemen omdat we ons uit durven spreken tegen ontwikkelingen die onze privacy schaden of die de transparantie van de overheid verder verminderen. Bij de Piratenpartij Utrecht kom je mensen tegen die zichzelf socialist of anarchist noemen, maar ook mensen die zichzelf liberaal of libertair noemen. Hier verenigen mensen zich vanuit alle ideologieën en we zijn het zeker niet altijd met elkaar eens. Toch blijven we groeien als beweging, want we hebben gedeelde waarden en gaan het gesprek op een goede manier aan wanneer we het niet met elkaar eens zijn. Het piratenwiel Privacy Het recht voor ieder individu om vrij te leven met recht op privacy op het gebied van lichaam, identiteit, briefgeheim, locatie, eigendom, economie en data. Deze rechten zijn heilig en mogen derhalve enkel door de autoriteiten worden geschonden indien concrete verdenkingen van misdaad bestaat. In dat geval mag privacy uitsluitend, doelgericht en proportioneel geschonden worden. Transparantie Ieder individu heeft het recht om te onderzoeken hoe autoriteiten de macht gebruiken die door het volk gegeven wordt. Autoriteiten mogen geen voorwaarden stellen, zoals identiteit of geld. Iedere burger heeft het recht autoriteiten en machthebbers verantwoordelijk te houden. Dit mag niet worden tegengewerkt. Ticks, tools, ideeën, cultuur, kennis, sentiment. Iedereen wordt aangemoedigd om tools, ideeën, cultuur, kennis en sentiment te creëren, bewerken en of uit te wisselen, zonder hiervoor toestemming te vragen. Niemand heeft het recht een ander te verhinderen, tiks te gebruiken, veranderen of reproduceren. Humanisme Iedereen heeft gelijke rechten en zal gelijk behandeld worden, ongeacht afkomst, situatie of omstandigheden bij geboorte. Iedereen mag elke overtuiging adopteren en heeft recht tot volledige vrije toegang, gebruik en verrijking van cultuur en kennis. Samenleving en overheden zullen geen vooroordelen hebben en alle zienswijzen respecteren. Diversiteit Multiculturalisme is van essentieel belang in de totale samenleving. Het voorkomt monoculturen en ideologische inteelt en voegt een grote weerbaarheid toe tegen machtsmisbruik. Dit geldt niet enkel voor de menselijke maatschappij maar voor systemen, zowel levende en technologische. Diversiteit voorkomt bijvoorbeeld ook technologische monopolievorming of het uitsterven van diersoorten. Weerbaar De samenleving moet worden ingericht om weerstand te kunnen bieden tegen de menselijke natuur. Macht corrumpeert. De infrastructuur moet bestand zijn tegen onverwachte verandering en rampen. Samenlevingen en infrastructuur moeten weerbaar zijn tegen het verwachte, maar ook tegen het onverwachte. Er mogen geen belemmeringen of zwakke schakels zijn die de vrijheid van de samenleving kunnen ontwrichten. Zwermeconomie. Mensen hebben niet langer één baan voor het leven. In plaats daarvan wisselt men van baan, soms betaald en soms vrijwillig. Vrijwilligerswerk wordt gezien als essentiële bijdrage aan de samenleving en als zodanig hoog gewaardeerd. De samenleving omarmt deze realiteit en vindt manieren om vrijwilligerswerk mogelijk te maken. Kwaliteit wetgeving Elke wet moet noodzakelijk, effectief, proportioneel en op empirisch bewijs gefundeerd zijn. Als wetgeving niet langer aan deze eis voldoet, zal de wet worden afgeschaft. Als nieuwe wetgeving hetzelfde doel beter bereikt, zal deze oude wetgeving vervangen en er zal naar de intentie van de wet worden gehandhaafd, niet naar de letter van de wet. Wetgeving is bedoeld om te regeren, niet om te heersen.